Um, 4 en 5 mei, wat betekent dat voor u? Nou, 4 mei ben ik jarig, dat vond ik wel leuk. Um, ja, natuurlijk sta je stil bij de oorlog. Dat is denk ik het belangrijkste om te doen. Eigenlijk niets, echt heel veel. Uh, Doda-denking, dat betekent het dus voor mij. Ja. En 5 mei de bevrijdingsdag. En ik vind uh, 4 mei echt iets om te gedenken en stil te staan bij... Wat er allemaal gebeurd is en uh, dat moeten we niet vergeten. Maar 5 mei vind ik ook belangrijk, zeker om vrijheid te vieren. Nou, Bevrijding. Ik denk aan de soldaten die het leven voor ons hebben gegeven. Uh, bevrijdingsdag toch? Ja. Uh, vieren 5 mei. Ik denk dat dat een hele grote betekenis voor me heeft. Zo denkt u dat het belang van hierbij stilstaan afneemt of dat het nog steeds een actueel thema is? Het jaarthema is leven uh, met oorlog. Ik denk het wel nu. Ja. ja, nu wel ja. Nee, We moeten denken leven zonder de oorlog en daar moeten we naar streven. Ja. Ik weet het eigenlijk niet hoe ik dat thema zie. In de oorlog liefde mensen ja, zonder vrijheid. Dat is alles wat ik zie als ik aan oorlog denk. Oorlog, ja, oorlog vind ik verschrikkelijk. Dat mensen leed aangedaan worden, dat vind ik verschrikkelijk. En dat macht daar een heel groot onderdeel aan is. Dat is voor mij de betekenis daarvan. Heb je thuis of van opa of oma wel eens verhalen gehoord over de oorlog? Uh, nee, alleen op school af en toe. Van mijn opa wel, ja. Wat vertelde hij dan? Um, de momenten dat hij vertelde, waren natuurlijk de ja de hongersnoten, dergelijke. Uh, hij heeft zelf in Lego gezeten. Ik door mijn, mijn vader en, en, en, en zijn zussen en zijn broers eigenlijk toch wel een hele hoop. Uh, ja, die hebben een hele hoop meegemaakt. En mijn tante die is nu 94 jaar en die staat ook in een boek beschreven eigenlijk hoe de bombardement van Nijmegen eigenlijk. Uh, en dan is ze, zijn we dus een tante verloren, tenminste. Ik ben een tante verloren erin. En uh, ja, dat was best wel heftig geweest. Uh, ja, en Gaat u ook iets bijzonders doen deze dag, behalve erbij stilstaan? Bij de vijf bij of vier ja, bij? Ja, of allebei. Allebei, altijd naar de doden denk ik. En vijf bij, naar bevrijdingsfeest of zo, wat er hier in de stad te doen is. Ja, dat doe ik wel. Nee, nee Komt dat niet? Niet. Nee, dat niet. Um, nou, niet dat ik weet. Misschien had mijn vader of moeder nog een verrassing of zo dat we wat leuks gingen doen, maar niet dat ik het nog weet.